Goeiedag, mijn naam is Rens Wugwald, ik ben lid van de Raad van Bestuur van Wageningen University and Research en ook lid van de ledenraad van SURF. Binnen WO hebben we een proces doorlopen om de prioriteiten voor het Tweejarenplan op te halen via onze CSC's. Die zijn in ieder van de individuele universiteiten aan de slag gegaan en hebben prioriteiten opgehaald op het algemene gebied van IT, maar zeker ook bij de specifieke gebieden zoals onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. Uh, het proces is wel enigszins uh, beïnvloed geweest door de coronacrisis. Een stuk meer digitaal geweest dan dat we waarschijnlijk anders hadden gehad. Maar op die manier zijn we er toch in geslaagd om die prioriteiten bij elkaar te halen. En uh, staan we klaar om de discussie over die prioritering in en na de zomer met SURF aan te gaan.